God volgen betekent de smalle weg bewandelen. Het betekent geconfronteerd worden met tegenspoed. Hier volgen een aantal punten die ik heb geleerd en die mij helpen om door te blijven gaan. Punt 1: Gods Woord is een kader voor mijn leven. Zolang ik binnen de richtlijnen blijf die in de Bijbel staan beschreven, zal ik wijsheid en kennis hebben om te weten wat ik moet doen en wat ik in Christus nodig heb om het te doen. God is betrouwbaar en zijn woord is waar. Punt 2. Ik moet bereid zijn om hetgeen wat ik start ook te volbrengen. God gebruikt toegewijde mensen die niet geleid worden door emoties... Het is gemakkelijk om aan het begin, wanneer iets nog nieuw is, opgetogen te zijn. Maar diegenen die over de finishlijn gaan, zijn degenen die vol blijven houden wanneer niemand meer opgetogen is. Punt 3. Als er niemand is om mij te helpen, dan leer ik Jezus heel goed kennen. De smalle weg om voor God te leven en niet volgens de wegen van de wereld is dikwijls eenzaam. Maar wat je terugkrijgt is intimiteit met Christus en dat is zoveel meer waard dan alles wat je ooit op deze wereld kunt krijgen. Ik geloof dat deze waarheden je kunnen helpen, net zoals ze mij hebben geholpen. Onthoud altijd, ook al zal er tegenstand zijn, de beloning voor het bewandelen van de smalle weg is het meer dan waard. Laten we samen bidden. Heilige Geest, ik verlang ernaar om de smalle weg te bewandelen, de weg van in Christus leven. Houd mij binnen uw kaders en toon mij hoe ik moet leven, zodat ik tot het eind kan volhouden. Amen.